Wat je wil bereiken met multidisciplinaire ontwerpen is dat je vier disciplines die je nu in de machinebouw hebt. Ja, dus mechanica, elektro, software en data. Dat je die naadloos laat samenwerken, zodat je een geïntegreerd ontwerp krijgt. En grote voordelen daarbij zijn dat je eerder klaar bent met je ontwerp, ja, dat je concurrent engineering kan toepassen. Ander groot punt wat je kan bereiken, is dat je als je Configure to Order gaat werken, dat je modules apart kunt testen, bijvoorbeeld, en apart kunt maken, zonder dat ze afhankelijk zijn van andere modules. Het vormt één geheel in zichzelf.